Dag schuiven schavuiten. Vandaag maken we een trail op de grain en al. We hebben daarvoor nodig om te beginnen een stevige PVC-buis en twee uiten balken. Je hebt ook 12 oekijzers nodig en meer dan 80 vijzen. Maak je geen zorgen, alle details staan hieronder in de beschrijving. Een zaag- en een boormachine komen ook van pas. De eerste stap: je balken op maat zuigen als ze langer zijn dan uw PVC-buis. Moeilijk is dat niet, maar zeg gewoon voorzichtig. Je zou de eerste niet zijn die zijn eigen vingers of zelfs zijn arm afzaagt. Als de balken op maat zijn, gaan we die twee aan elkaar wijzen. Dat doen we met Oekeizers. We gaan zes Oekkeizers aan de eerste balk wijzen. Mijn tip: probeer niet zomaar uw vijzen in touw te boren. Een beetje stielman boord eerst voor. Ze zijn er zeker dat alles proper uitkomt. Als die zes Oekkeizers vastzitten, gaan we de tweede balk bevestigen. Alweer, voorboor is de sleutel tot succes. Maak eerst de Oekkeizers aan de uiteinde vast, doe dan die ertussen. Dat is als geen kwestie van esthetiek, maar van stevigheid. Als de twee balken stevig aan elkaar zijn vastgewezen, kunnen we er heel een keer opluigen. Maar we boren hem nog niet vast. Eerst gaan we de steuntjes monteren. Daarvoor bevestigen we aan elke balk drie oekeizers die naar buiten wijzen. Zo valt constructie niet om als je erop springt. Dat is dan een keer een redelijk ingenieus oplossing waar. Oké, okay, de basis is gereed. Nu gaan we onze rail vastschroeven. Aan elk uiteinde voorzien we vier vijzen. Elke keer twee aan elke balk. Met een beetje voorboren bespaart je andermaal veel gesukkel. Dat begint er hier godverdomme al op te trekken hè? maar we zijn er nog niet. Eerst moeten we nog twee extra vijzen aanbrengen. Leg de constructie omgekeerd en draai nog twee vijzen in de onderkant, zodat de pvc buis ook in het midden goed vast blijft zitten. Voila, en nu is dat een stevig geheel. We zijn greet grinden maar. Dat grinden, dat moet ik zelf nog allemaal leren. Maar dankzij mijn skaterist staat er geen honderd man op te kijken als ik op mijn plets. Het nieuwe skatepark aan de Blaarmeers is te druk om alles van nul te gaan leren. Mijn gestuntel verdraagt geen publiek. Enfin, toch geen live publiek. Mij, uw beste kijker deel ik graag u dan mijn lompheid, mijn gevrechten vertestuleert. Jawel, als je blijft kijken, zullen we nog een paar keer op schaamtelijke wijze tegen de grond zien kleitsen. Dag, gegiechel was is dus mijn broer. Merci voor de steun, Jos. Bon. Ik hoop dat ik u heb kunnen inspireren. Ik hoop ook dat je op like en subscribe klikt. De leute met uw eigen skaterail. Salutjes. Yo.